Kijk een voertuig wat uh, lekt. Ja, zit er goed in. Ja, en meteen door. Prio 1 voertuigbrand. Prio 1 gebouwbrand. Met mogelijk slachtoffers. Ja. Oké. Okay. Fikkie zit erin. Prio 1 brandgebouw. Appartementencomplex. Hallo mensen leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video mijn naam is gta5 en, en vandaag ga ik een pad met de brandweer en jij moet echt je smoel houden jij uh, ik, ik liep ongeveer nog tegen aan of zo dus hij wil steeds met me vechten maar ja, hij doet het uiteindelijk niet um, Ja, voor de mensen die zich meteen afvragen wat zijn met die helm aan de hand ja weet ik het zo ziet het er wel nog redelijk realistisch of ja realistisch een beetje logisch uit maar zo klopt het echt niet en ik heb het ook gemeld maar er is eigenlijk niks echt aan gedaan uh, of vergeten kan natuurlijk ook. Uh, in ieder geval, nou laten we het erop houden, die ene helft is verbrand en de andere helft niet. Ik ga nu neerslaan vriend. Nu ren je weg. Oké. Okay. Um, ja, De Nederlandse brand, we pakken in de Los Santos Rescue Division gemaakt de Wandertjes, zouden naar hem. En natuurlijk de nieuwe TS die jullie al in de titel en in de beschrijving of in de thumbnail hebben kunnen zien. Uh, dus laten we er vooral naar gaan kijken. Het is namelijk de uh, MAN man weet ik het wat. TS uh, van brandweer Drenthe. De 03-82-31. Uh, gemaakte topmods. Uh, ja je kunt hem krijgen. Nee hij is niet gratis. Uh, je moet namelijk. Uh, Dat is wel heel ziek. Dat is super ziek. Als je hier dus je spullen wilt pakken. Dan gaan de dingen open. Holy shit. Dat wist ik niet eens. Dat is super ziek. Uh, je moet ervoor betalen. 4 euro. 3,99 euro. Ja dan heb je wel dit ding erbij. Ah ja toen ik vroeg van. Ja kan ik dat ding niet eraf krijgen. Toen, uh, toen was het een beetje oplichterij. Toen wouden we er vet veel voor vragen. En uh, iemand anders had hem voor. Uh, uh, 3 euro of zo extra eraf. Dus ja. Dus maar uh, wat hem uitkomt uh, qua geld. Uh, laten wij in ieder geval de meldingen aanzetten. TS controle doen wij. Nou, zo ziet u het er dus uit. Luiken kunnen open en dicht. We hebben natuurlijk allemaal materiaal. Onder andere dit. Water. Oké, okay. staat lekker hoog. Uh, ik hoop dat jullie mij goed horen. Want aan de ene kant. Als ik niks zeg. Dan horen jullie soms nauwelijks de game. En dan horen jullie in dit geval de airco die op de achtergrond draait. Uh, en nu heb ik hem hard staan kom ik soms niet yeah. boven de sirenes en zo uit dus het is echt even gokken hoe het gaat klinken um, in ieder geval we zetten het eerst zo terug in de kazerne en dan uh, zijn we klaar voor meldingen zo hij moest even uh, schoongemaakt worden ik dacht al iets klopt niet aan de sirene. of uh, aan de aan die skin nu is hij mooi schoon motor staat uit, wij zijn inzetbaar voor meldingen. Gaat dat ding nou aan? Nou, oké, okay. het zal allemaal wel... Daar gaat allemaal zijn kazerne-alarm. Een olielek. Oké, dan is een mm -hmm. prio ja. okay, dus 1 olielek. Normaal uh, is het prio 2, denk ik zo. Oh, we moeten hem aannemen. Ik schrok Hé, dat is al een beetje gehoord. Um, aan de ene kant een oudere sirene. Aan de andere kant wel een gave sirene. Ik weet niet precies wat daar speelt. Want de ambulance is ook onderweg. We rijden weer met stuur. Jullie kunnen eens meekijken. En ook met knipperlichten. Dit soort TS'en. Uh, denk aan Mercedes uh, en man de opbouw niet van AT3 is dat geloof ik of is AT4 weet ik het wat het is. Oh, ja. Dat is uh, allemaal uh, met een hele kleine pauze tijdens uh, de waited in de sirene. Dus je hoort hem, je hoort een heel kleine pauze. Maar goed ik vind dat wel vet en ik vind deze regen ook wel vet En goed gelukt Om lands te plaatsen lijkt op een voertuig Oh daar ging mijn gas Lijkt op een voertuig wat uh, lekt Oh ik ben niet aan het opletten Al het verkeer wat hier rijdt, we zetten hem trouwens een vrij. Uh, mag niet meer verder rijden. We moeten even hier stoppen. We hebben oranje aanstaan, wij gaan ons uh, nou, wat zullen we eens pakken. Gereedschapskist uh, maar eens pakken. Ja ja. Uh, we gaan eens kijken wat er los is. Het lijkt erop dat die net uh, uit de sneeuw komt, dus die zal wel naar Oostenrijk zijn gekomen ofzo. Want uh, uh, hier ligt er geen sneeuw. Goedemiddag. Hallo. Even kijken hoor. Oké okay, meneer, mijn, mijn collega's gaan even de een en ander nakijken uh, bij de auto. Ja, ik dit wel terugzet. ja we kunnen er niks mee. Dus uh, we gaan retourkazerne. Dit is echt zo'n melding uh, waar je gewoon niks kunt doen. Je kunt niks nergens gebruik van maken. <coughs> dus we kunnen niks anders dan gewoon uh, weer verder gaan. Wagentje om mij tegen mijn TS aan te rijden rechts en dan als maar door geloof ik units. brandgerucht we hebben een prio 1 melding, brandgerucht een possible fire uh, we hebben toestemming van de meldkamer om uh, daar dus met spoed naartoe te gaan. Ja, rechts. Waarschijnlijk bevestigd brand, jongens. Meteen omhangen allemaal. Ja, bevestigd brand van afstand te zien. Ja, zit er goed in. Nee, we gaan. Oké, okay, te plaatsen. Iedereen omhangen. Oké, okay, omhangen. Pomp aanzetten, masker op. Oké. Okay. Eerste aanval. AC... Wat zijn we? 82-31. Bevestigd brand. Brand. Uh, Waarschijnlijk buiten brand. Uitbreidingsgevaar naar woning. Wij schalen op middelbrand. Graag nog een eerste plaatsen. Yep. Oké, okay, dit is uit. Ja, bevestigd buiten brand de koele de woning en we zijn al snel brandmeester ts kan uh, worden afgezegd meldkamer het lijkt erop dat een barbecue een brand heeft gestaan uh, over is geslagen naar ja, verschillende dingen planten stoelen en nu wel brandmeester en uh, ja. uit voorzorg dus de middelbrand gemaakt die stoel die, uh, is kapot. Warmtebeeldcamera laat ik niks meer zien qua warmte hier. Dus wij gaan uh, maskertje afdoen. En retour kazerne. Niet eerst maar ook retour kazerne. Iedereen. Remove fire gear. Je mag wel afhangen. aan ah, de auto blijven zitten oké okay, wij gaan de retour kazerne oh, wacht uh, zo even gebruik hiervan maken want de kazerne is namelijk echt gewoon hier naar rechts Nou zo ziet hij dus van binnen uit. Toch? Ja. Ja en meteen door. Rio 1, voertuigbrand. politie is ter plaatsen nog meer politie ter plaatsen. Er nog meer politie wat zie ik daar links dat is gewoon rook uit een schoorsteen Ja. Oh. Nog geen rookontwikkeling te zien. de plaatsen lijkt om vrachtwagen brand jongens ja vrachtwagen brand iedereen afstand hier god non oké okay, jongens uh, omhangen iedereen en zo snel mogelijk dat brandje blussen oké okay, ik ga de pomp aanzetten zetten voor jullie Komstad aan. Is dat. Ik ken jou. Ik wist niet dat die standaard en GTA. Oh. Ik wist niet dat die standaard in GTA 5 zat. Nico Bellic, de enige echte van GTA 4. Sorry Nico. Brandmeester, assai. Uh, Graag een takelwagen deze kant op. Ik kan de serene een lazing uitzetten van hun. Attention aan de unit, oh. okay. we hebben een structuur op voet. We gaan meteen naar een uh, volgende melding alweer. Een Prio-1 gebouwbrand, sorry Nico. Prio-1 gebouwbrand met mogelijk slachtoffers. Over de B is al ter plaatse. En uh, ja, we gaan hem meemaken. maken. Drie kilometer hier vandaan, dat is redelijk ver. Yeah, I lost. Uh, ik ben aan het bedenken waar wij over een kilometer of twee ter plaatse kunnen gaan komen. En ik weet het nog niet. Okay, het lijkt erop dat er nog helemaal niks ter plaats is gekomen qua brandweer qua ambu qua politie alleen over de b dan of ja wat een over de b moet voorstellen uh, we gaan namelijk een pick-up truck zien een vijzen bais of zoiets ik weet echt niet wat dat is hij blust in ieder geval niet dat is wel iets wat ik weet 700 meter zouden we daar moeten zijn zijn er gebouwen waar je in kunt Nee, toch? Ah, dat gebouw, ah, ja ik weet al ja vaak eh, onbewoond omdat er nog in de bouw is al meerdere brandmeldingen daar gehad dus ze zijn niet heel zorgvuldig met hun materialen zo Ja, oké. Okay. Fikkie ze train. Oké, okay, allereerst jullie omhangen. En dan de verkeerde stoppen. Luikjes open. Sorry, ik wil hangen. Oké, binnen aanval. Mijn FPS vindt het niet zo leuk, frames per second. Die gaan helemaal terug naar 17, 15. Sorry hiervoor. Fikt hier toch niet, er zou ook geen rook meer moeten zijn. Nou ah ja, nu is hij weg. Lijkt erop dat wij al brandmeester zijn. Ik heb hierboven geloof ik nog nooit iets zien fikken. We kunnen beter even naar boven gaan en dan ben niks doen en tot we erachter komen dat uh, het hier nog af fikt. We mogen ademlucht en zo afhangen. Uh, dat doe ik ook namelijk. Dan mogen we mij wel volgen. En we gaan retour zijn als we daar aankomen. Want het is drukjes. En ik heb nog geen één melding zelf ingespannen ze komen gewoon. En met zelf inspannen bedoel ik uh, uh, op de X drukken, want dat kan bij deze mod ook. Ze hebben er allemaal niet hoeven doen. De deur is even dicht. Ja. Als je goed luistert hoor je ook het knipperen van een knipperlicht. Ja. Attention all units, we have an apartment fire on Orchardville Avenue, with Bronco Street. Copy that! On the way! Test copy that. Move along. Officer, staff arrived. Preo 1, brandgebouw, appartementencomplex. politie al toch plaats, ze gaan ons hopelijk een sitrapje geven. Veel harder dan dit gaan wij niet. Vandaar dat ik maar uh, rechts ga rijden. Deze vrachtwagen willen inhalen. Af stopleg is hier kapot zie ik. Geen rook te zien. Ah, dit was het gebouw waar ik laatst gewoon helemaal niet meer in kwam. Dat was echt raar. Ik weet dat de ingang hier is. Maar ik was tegen die deur aan het lopen en ik kon er gewoon niet in. Oh, oh, wat zei ik nou? Geen rook. Dit is godverdomme een grote brand, jongen. Kijk we er inmiddels wel in kom. Ik denk het wel. Hier een ademlucht vergrond. O, we moeten we misschien eens gaan bijvullen zo meteen. Oh my god, we hebben geen water. Boys, iemand gebruikt die slang. Daar kunnen we binnen is goed eens, hè? Ja, oké. Okay. Oké, okay, ik heb geen water. Oh ik heb wel water. Oké. Okay. Want ik zie dat er liters afgaan naarmate ik blus. Maar het, de animatie van het water spant gewoon niet meer. Uh... Zie je? Kijk maar. Dus hij blust wel, alleen de wateranimatie is even weg. Want als iemand voor me loopt dan gaat hij gewoon eraan zeg maar. zijn hebben schalen op naar middelbrand. Toch wel bijna alles in de fik staat wat maar in de fik kan staan. Aangezien nou, ik niet weet wat ik nou ben aan het blussen en hoe ik nou ben aan het blussen. Ga ik toch even over op mijn brandblussertje. Oké okay, ik uh, heb dus opgeschaald middelbrand. Maar ik ga niks extra's oproepen want die doen toch niks dan alleen hier staan met de... Hoe heet het? Met de uh, aan. Au, au, au, au, au, au, au. Door doorlopen, doorlopen, doorlopen. Ik ga nog een moeilijk brandje worden. Wat we uit kunnen krijgen, krijgen, doen we maar uit. Maar die dingen daarboven, dan moet je eigenlijk gewoon met z'n slang doen. Die staat er gewoon te ver van weg om te kunnen blussen je moet er eigenlijk naast staan of ergens op staan hier kun je ook niet op staan om bij de hoge gedeeltes te komen dus we gaan gewoon langs wat we kunnen blussen maar we niet kunnen blussen dat kunnen we altijd gewoon achteraf weg laten gaan dit is gewoon heel warm maar fik niet denk ik nu wel even koelen dan is ze een zoie maar verpest ik denk dat wij al brandmeester zijn oké okay, jongens brandmeester de en ik ga iedereen bedanken voor het kijken jullie een heerlijk video vonden jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video al sta je me dood wat ik ga uh, wat ik heb opgenomen ik weet het niet meer het is in ieder geval wel al opgenomen dat is het enige wat ik weet het fik nog een beetje maar nu is het uit ik hoop dat jullie super toffe TS vinden en ik hoop dat ik uh, jullie heb kunnen vermaken met deze video. En dan zie jullie dus uh, bij de volgende weer. Na de reactie achter en een blauw duimpje omhoog zou helemaal tof zijn. Tot dan, doei!